Hele porties blijven geven, wel of niet. Terug naar het studentenleven, wel of Drie niet. Drie keer per week gaan padellen, oh. wel of niet. In je short met klanten bellen, wel, wel of niet. Blijven shoppen voor de buren, wel of niet. Samen ontbijten blijft dat duren, weet nog niet. Pikkenikken bij het eten. Wel, wel of niet. Allemaal vers blijven eten. Voor alle goede gewoontes die blijven, blijven wij gezond goedkoper maken. Benieuwd hoe? Ontdek het hier.